Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Handig. Mijn naam is Jury en vandaag gaan we weer een kerstdecoratie maken. Nog een aantal dagen, dan is het zover. Dus uh, jullie worden nog even gespamd met, uh, met nog veel meer kerstdecoraties. En vandaag is het een hele makkelijke. Het enige wat je nou ook nodig hebt dat zijn wat wasknijpers, wat lijm en uh, ja, wat spuitverf. Gewoon wat je bij de extra kan kopen en zo. Dus kijk mee! Wat gaan we precies maken? We gaan een, een, ja, een ster maken, een kerstster, uh, door middel van wasknijpers en die lijm je aan elkaar met, uh, nou ja, dat spreken we voor zich natuurlijk, wat lijm. En daarna geef het een leuk kleurtje, Het kan iedere kleur zijn, dus koop een mooie kleur, mooie spuitbus. We gaan eerst uh, knijpers uit elkaar halen en dat doen we in een versneld tempo, dan hoeven jullie niet zo lang te wachten op. De knijpers zijn gesloopt, ik heb al die veertjes die heb ik hier nog liggen, bewaar die, want daar gaan we nog, uh, Jij ja, in een ander filmpje ook wat leuke dingen mee doen, daar kan je nog zat dingen mee doen, dus bewaar die, gooi die gewoon in een zakje, uh, die kan je altijd nog gebruiken voor andere dingen. Nu gaan we eerst onze kerstster maken, heel erg eenvoudig, het spreekt heel erg voor zich, je pakt de knijpers en je plakt ze op deze manier tegen elkaar aan, dus gewoon in de tegenstelde richting plak je ze tegen elkaar aan, kijk maar mee. Ik heb 32 knijpers aan elkaar gelijmd, dus ik heb er nu 16 over. 32 helften. Per ster heb je er 8 nodig, 8 van die paden die je dus aan elkaar hebt gelijmd. En het is heel erg ja, leuk en eenvoudig en je ziet ook nu dat echt de vorm erin komt. Je legt ze namelijk met de schuine kanten zo tegen elkaar aan. Zo gaan ze er uiteindelijk uitzien. Nu moet je het geheel nog aan elkaar lijmen. Oké, okay, Je kan er twee varianten van maken. We gaan eerst een kleine maken, daarna maak ik nog een grotere. Even laten drogen nu en dan doen we de andere vier hier weer tussen. Nee, nee. nee, nee. Oké, okay, onze eerste kerst ligt hier te drogen, net buiten in het beeld. Dus tijd om die andere te maken die een stuk groter wordt. Hiervoor heb je twintig paar knijpers nodig die aan elkaar gelijmd zijn. Dus dat heb ik even gedaan. En in de tussentijd dus dat die aan droog is, gaan we deze maken. Dus kijk mee. In dit geval leg je, um, leg je de lange uh, zijde van de knijpers tegen elkaar aan. Dus net deden we deze kant. Nu doen we deze kant. Nou, zoals je ziet is hij helemaal gedroogd. Uh, ik zei dat ik hem eerst nog in een kleurtje ging spuiten. Maar eigenlijk vind ik het wel hartstikke leuk. Het heeft wel iets dat het gewoon van hout is. En nu ik er zo naar kijk vind ik het eigenlijk ook wel uh, lijken op een onderzetter. Dus na de kerst kan je hem ook nog gebruiken om uh, pannen op te zetten bijvoorbeeld. Super handig. Nou het is het tijd om hem op te gaan hangen. Ik heb een stuk lint afgeknipt. Nou, bij deze is het heel makkelijk. Die haal je natuurlijk gewoon door het midden heen. En dan, uh, ja, dan heb je hem eigenlijk al. En nou kan je hem dus hartstikke leuk in de kerstboom ophangen. Je je eigen sneeuwvlokjes kerstster gemaakt van wasknijpers. Ik heb besloten om ze aan de deur te hangen. Ik heb nog wat van die plakhaakjes. Altijd handig om in huis te hebben. Dus ik ga ze even aan de deur plakken. En dan gaan we nu de sterren eraan hangen. Nou, zoals je kan zien hangen ze hier achter me. Super leuk, hartstikke makkelijk. Kost je 20 minuutjes en dan heb je echt iets leuk wat je ook in de kerstboom kan hangen. Vond jij deze video nou handig? Vergeet je dan niet te abonneren. Geef ook even een duimpje omhoog. Uh, volg ons op Instagram, op Snapchat en dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.